Hé, hey, jij daar. Ja, jij. Word eens wakker. Ja, word wakker. Nu is het moment. Stem Piratenpartij. Lijst 19. Ik ben piraat. Ik ben piraat. Ik ben piraat. Ik ben piraat. Ik ben piraat. Goedemorgen en welkom bij Radio Piraat. Ik ben Samia, een van de vele nieuwe leden van de Piratenpartij.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 In samenwerking met een aantal piraten. Steven Russenberg, Robert Kwakkelstein, Danny Werner, Leontien Wafelman. En de laatste drie staan als kandidaat op je stembiljet. Dus jij mag op ze stemmen. Een man had een koffieshop in Amsterdam, waar menig een klant met een glimlach uitkwam.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 Commenter het schip en we gaan over stag. Nee, liever oh, geen oh, landroep, prins of bureaucraat. Ik oh, vaar liever onder oh, de vlag van oh, piraat. We hadden een referendum, referendum oh zo mooi. mooi. Dat is nu weg dankzij Ollongrens geklooid. Oh. Want stemmen is leuk, maar niet tegen niet de macht. Tegen de Ze de jatten macht. je recht als een dief in de nacht.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 Vriendjes, politiek, dat is niet in de haak. Verander de koers van het huidige zak. Kom en het schip en we gaan over Nee, liever geen land of prins of Europa. Ik vaar liever onder de vlag van piraat. De piratenvlag. Nou, dat vind ik nou echt een heel leuk mezingliedje. Um, ja, de prijsvraag, die heb jij nog te goed. Je krijgt eerst de vraag en daarna vertel ik je de prijs. Hier komt de vraag. Op welk lijstnummer moet jij stemmen als jij straks op de Piratenpartij stemt? Als je het antwoord weet, e-mail dan naar info.piratenpartij.nl. En op 20 maart maken de piraten de winnaar bekend op de website. www.piratenpartij.nl Ik ben piraat. Ik ben piraat. En wat voor prijs krijg jij nou, hè? als jij als eerste het juiste antwoord mailt? Een laptop! Ja, hoe kan het ook anders? Hè? De Piratenpartij is de partij die weet hoe het zit met de ins en outs als het gaat om ICT. En we hebben er allemaal mee te maken. Computers, internet, algoritmes. En daarover heeft Piraat Matthijs het volgende te zeggen. Als wetenschapper in kunstmatige intelligentie werk ik al tien jaar aan bescherming tegen discriminerende algoritmes. Als de Piratenpartij het voor het zeggen had gehad, dan was die hele klopjacht op bijstandsgerechtigden en het hele toeslagenschandaal nooit ontstaan. Pak het fraudegeld geld toch waar het zit? Bij grote bedrijven. De Piratenpartij staat klaar om de beta's en de ICT'ers voor de Tweede Kamer te leveren. Je hoorde de nummer één op de lijst van de Piratenpartij, Matthijs Pontier, een gedreven en daadkrachtige ICT-expert. Hij is ook nog gepromoveerd op AI, Artificial Intelligence... In het Nederlands zeggen we kunstmatige intelligentie. En daarachteraan hoorde je Gion Dijkhuis. Hij is de nummer twee op de lijst en een allround ICT'er met twintig jaar ervaring. Ja, lieve luisteraar, de Piratenpartij heeft mensen op de lijst staan die weten waar ze over praten. En zij komen uit de branche waarover zij praten. Luister zelf. Wat mij zo aanspreekt aan de Piratenpartij, als muzikant, als zzp'er en als iemand die al zijn leven lang in een rolstoel zit is de open en vrije manier waarop de Piratenpartij zoekt naar oplossingen... om de wereld toegankelijker te maken voor iedereen. Als ZZP'er ben ik gewoon heel erg blij met de Piratenpartij. Zij bieden mij nou het stukje bestaanszekerheid wat ik nodig heb... om te kunnen ondernemen in tijden van crisis en onzekerheid. Maar ook wanneer ik ziek ben. Dat doen ze in de vorm van een basisinkomen. De jeugdzorg luistert naar ouders en hun kinderen. De Piratenpartij wil dit oplossen...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 Gemaakt door de huisband van de Piratenpartij Zeeland. Nederland heeft Lavelei opgelopen. Daar zijn wij piraten Want de rovenheid moet op retour. Daar zijn wij piraten Wij gaan te strijden met volle moed. Daar zijn wij piraten Het Met open vizier naar de burgers toe. Daar zijn wij piraten Te Daar zijn wij, piraten. Eén met vertrouwen die ons de weg zal wijzen. Daar zijn wij, piraten. Met de privacy in de zeilen en vertrouwen aan het roer. Daar zijn wij, piraten. Eén die ons door stormen leidt. Daar zijn wij, piraten. De privacy dient gewaarborgd te worden. Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden.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 Samen strijden we voor een nieuw akkoord. Daar zijn wij piraten. Voor. Met respect voor iedereen, daar zijn wij piraten. Voor. Voel je veilig en voel je vrij. Voel je veilig en voel je vrij. Daarom zijn wij de piratenpartij. Je luisterde naar Radio Piraat. Dank je wel, lieve luisteraar. Voor je geduld en ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik wens je namens alle piraten een fijne dag met veel zonnestralen en piratengrapjes. Wil je nou meer weten over de Piratenpartij? Ga naar de website www.piratenpartij.nl Fijne dag! De Piratenpartij heeft als enige partij de technische kennis in huis om de juiste vragen te stellen, de maatschappelijke gevolgen te doorzien en met de slimste oplossingen te komen. Stem Piratenpartij, stemlijst 19. Ik ben piraat.